Een klokprogramma instellen met Remea e-Twist. Met de slimme e-Twist thermostaat kun je zelf eenvoudig klokprogramma's instellen, zodat de temperatuur in huis altijd comfortabel is op de momenten dat jij dat wilt. Ga hiervoor in het hoofdmenu naar Klokprogramma aanpassen. Gebruik de draaiknop om schakelpunten en de daarbij behorende temperaturen in te stellen. Wil je op meerdere dagen hetzelfde klokprogramma instellen, kopieer dan deze dag naar de gewenste andere dagen. Nu alleen nog het klokprogramma activeren in het hoofdmenu en jouw persoonlijke programma staat ingesteld. Wil je tussentijds de temperatuur aanpassen, draai dan de knop naar de gewenste temperatuur. De temperatuur wordt gewijzigd tot aan het volgende schakelpunt in het klokprogramma. De Rumea e-Twist. Vertraait slim!